Als Heidi van Works, he. as jy nog tegen subscribe het nie, druk die knopje hieronder. En volg ons op al die sociale media, Facebook, Instagram en TikTok. En dan vandaag wil ik vir julle wijzen dat ons bij Karoosje het uitgebring, kruisprint. Nou hier is Tulip aardse kruisprint. Hij past perfect op een 40 bij 60 cm kruis. Um, ik ga dan een beetje kort weer boven of onder, afhankelijk hoe lang jouw kruis nou is. Maar ik vir veel wijzen hoe makkelijk dit is om zelfs dit in te blenden zodat so het een een solide stuk waard lijkt. Zo so goed, kom eens begin Dan wil ik net zeggen dat onze Kruisprins is in verschillende uh, designs beschikbaar nie Niet net in de aard art, maar ook meer traditioneel met jouw. Daar is met de donkie op, daar is met jou proteas op en met een of dit op. So, is een groot verscheidheid. Julle is welkom om uit te skakel als daar een navra is of als je um, meer wil uitvind daar oor. Maar goed, kom ons begin dan. Ik dan nou net eerst een kant sit en, en wind die wind plaats En dan gaan ons begin, ek gebruik Fall Fall Wife of Calamie. Dit is so baie in die achtergrond van die preen. Die linges met die reek hou van om je achtergrond licht te houden. want dan staan jou preen baie beter uit. Ik het niet nou net, ek het nie so dik gepaard as gewoonlik nie, omdat ons gaan plak. Um, ja, en nou, toos zijn dan gaan ons net wachten dat hij heel te droog is, voor ik begin met die, die, die plak van mijn print. Dus so, ja, ik wijs jullie nou nou gaan ons aan. Oké okay, jullie daar is nu nou droog, um, wat ik net al hou, omdat ons gaan plak, wil ek niet en meer kan ik so, al per se gladder afwerken. Kijk, wat ik doen is ik ga met de dikke Way met de sanding block. Goed, en dan gaan we beginnen om ons print op te zetten. Nou, het makkelijkste is om om eers te zetten, min of meer waar om gaan wil he, en om rond te kijken, dat hij voor gelijk is. En dan blijkt altijd maar heer dat hij min of meer gelijk is aan die kanten. Dat is niet raar, een of verkeerd nie. Is maar net ons gaan om in elk geval een bleek Het so. is daarom nog niet de ergste. Nie. Goed, en dan wat ik gebruik is Calamese Swite Sealer. Dit is een waterbasis sealer, maar een baie, baie goede sealer. En dan, ja, lekker, ek werk met een lekker klein somme goedkoop kwassie, wat jij dan kan begin. Soos zullen sien, het ek komt neergelegd en dan doen ik het boor oor. Hierdie papier is absoluut, of het is niet een papier nee hierdie fiber is, is, trek die gom in, so hy automatisch plak hem dan aan de andere kant in, zo so jij kan gaan en je gom smeren. maar voor mij werkt die, die makkelijkste om het zwart te doen en jy kan zien hoe sy hij en die print in en dan plak hom dan op die achterkant Jylle, sy is nou heel droog so wat ek nou wil doen is om die rand te af te haal Ek heb nou reeds die ander gedaan, maar ik ga niet vinnig vir jylle hoe ze dit. doen Ek vat een gewone naalfankie Jy kan tot redelijk diep in die hoek inkom en dan al wat jij doet, is jy veilig om, dan nou af is lose, is Dat is hy los dan trek je om nou net heel af en dat het jy perfecte randen. goed nou, we gaan nou begin met die blending. Dit is nou al die dele waar jou papier nie helemaal toemaak het. Wat ons nou net gaan inblend laat het, daarom je nu net lijk soos een knip en plak bezigheid het. Nou vir hierdie, mijn achtergrond het een blauwerige, als jullie kan zien in die, stee, is die patroon hier ook. En oorals is daar een bekie blauw, een bekie turquoise en so bekie van die vo vo white clear in, so ik ga hier drie kleuren gebruiken om die blending mee te doen. dat is niet raar of of verkeerd in hierin. ik gebruik een klein sommer is, nummer 6 uh, stencil kwast om dit mee te doen. Dit het werkt niet voor mij wel lekker. en dan aan die kant gewoon begin ek en ik ek probeer dit eerst om mij een clear kry wat zo nauw als aan al aldooi gaan wees, zodat so mensen nu nou een beetje van daar kan werk. Goed, echt meng nou, daar zoals ik zeg, jij gaat moet mengen mengen tot je de kleur krijgt wat voor jou gaan werken. En dan gaan je nou, nou, maar beginnen. En de enige kleur wat jij gaan raden kan zien of jouw kleur werkt is om niet te beginnen verder. Zo so je nou kan zien dat mijn kleer voor mij niet heel te mooi is. alsof ik een beetje meer, een dieper kleer moet een Zo so ons gaan we nou een beetje zo so werk. En dan is al zien dat ik bars daar weer Ik heb nu meeste van mijn blending gedaan, nu ga ik ingaan met mijn stencil. Ik wil juist die deel zachter maken. Zo, so ik ga die stencil hier herhaal. Jullie zullen zien daar was daar is ook een stencil in die blauwere kleur. Wat ik dan nou net die onder gaan herhaal. Hierdie is stencil 97 Wat ik dan nou net hier ga doen. Kijk wat ik die van die stenzo van mijn werk En ja, zoals jullie kan zien, kan je nou niet raarig plakken, niet. Zo, so, ik ga nu naar net mijn stenzo vat Ik vat die forget me not. Wat zo'n so pikkie van een blauw grijsere kleur is. En dan gaan ik net in met om. daar Ik heb mijn sting een so bekje gedaan. Hij is bijna lichter uitgekomen. So Ik kan nu weer oorgaan En om net zo door waar hij van mijn beetje aan die lichte kant is. En dan nou, wat ik gedacht aan om een pickie die, als jullie zien, die blauw is nogal oh, helder. Ik ga hem nu net zo'n pickie lichter maken, die er dan nou mijn baby's breath op de set. Ik hou ervan om mijn goed te skaten, zodat so van die verf van die deksel leidt. Het werk niet makkelijker om dan te werken met hem. Oké, zeker is het dan perfect neer. Ja, jullie zal zien dat ik ook niet met kwast omdat ik eigenlijk wel alleen die twee kleren moet pikken blend, kan ik ga ik ook nou net hier en daar dit pikken inbrengen. als je hem af voorsel je in het half die effect wat je daar voor dit ook. En ja, dan wacht je tot hij helemaal droog is en dan ziel je jy jouw hele project. En daar zijn jullie, ik so is nou klaar. Jullie kan zien die blending als maar hoe jij dit opbouwt die verschillende kleuren. En ja, die stencil is gedoen. Zij twee zij één laag sealer recht oor, aan die kant ook en door zij kan op een Facebook paard gaan kijken voor de verschillende prints wat beschikbaar is. En ja, tot de volgende keer lekker kraft, julle!